We vieren de opening van Windpark Zeewolde. Een windpark waar we buitengewoon trots op zijn. Het is de eerste echt grote stap die zichtbaar is van het regioplan Wind. En wat zien we? Van 200 verspreide molens zijn er nu 83 in rustige lijnopstellingen. Het landschap wordt er beter en mooier van en tegelijkertijd natuurlijk de energie die we leveren aan de huishoudens en de omgeving die het initiatief genomen heeft en die ook daadwerkelijk mee kan doen. Het is het motto van het regioplan Wind, met minder molens, meer duurzame energie. Windpark Zeewolde is een gebiedsinitiatief. In het gebied achter mij van 2 tot 340 kilometer, iedereen kon lid worden van Windpark Zeewolde. En meer dan 90% van alle huishoudens hier is ook lid geworden van Windpark Zeewolde. Het park is echt van hen. Het windpark is klaar, het is nu gebouwd. Als u achter mij kijkt... Ziet u zowel de nieuwe molens als de oude molens? En die oude molens, het is misschien moeilijk te zien want ze staan er tussenin, en die oude molens die verdwijnen in 2026, zodat we dan nog alleen over hebben de grote, moderne molens, die bijna drie keer meer stroom produceren dan de oude molens. Om een indruk te geven: het is echt een groot windpark. De stroom die we produceren is gelijk aan het stroomverbruik van 300.000 huishoudens. Windpark Zeewolde is ook het grootste windpark in Nederland. Het is het grootste burgerwindinitiatief in Europa. En mogelijkerwijs zelfs het grootste burgerwindpark in de wereld. We zijn hier aan de Lepelaarweg in Zeewolde op ons biologische akkerbouwbedrijf. Onze bedrijfsactiviteiten bestaan uit het telen van biologische producten als bloemkool, uien, wortels, aardappelen, etjes, spinazie en nog een aantal andere gewassen. Daarnaast hebben wij al 15 jaar onze eigen windmolen en die staat hier achter bij de schuren. Onze oude windmolen wordt afgebroken en wij zijn lid geworden van Windpark Zeewolde. Dat betekent dat wij met het hele gebied eigenaar zijn geworden van alle windmolens die ondertussen allemaal gebouwd zijn. Doordat wij eensgezind, allemaal dezelfde kant op dachten, hebben we dit park met z'n allen bewerkstelligd. Ja, dat maakt me gewoon heel trots. Alleen hadden we dit niet gered. En met elkaar, door groter te denken en het in het grote geheel te zien, hebben we dit bereikt.